Vrienden, mijn naam is Jelle en mijn Joodse naam is Simcha. En Simcha betekent vreugde. En ik ben dan ook heel blij dat ik hier vandaag mag staan. Maar ik ben ook woedend, dus dat mag wel gezegd worden. Ik sta hier namens Oivé, in solidariteit met kick Zwarte Piet. Ik ben Joods, maar ik ben ook bezorgd. Het is de eerste keer in lange tijd dat een Joodse organisatie spreekt op een antiracismedemonstratie. En dat is bijzonder, maar dat is ook zorgelijk. Want juist de Joodse gemeenschap heeft redenen om samen op te staan tegen racisme. Want zwijgen is geen optie. En daarom sta ik hier. Ik maak me diepe zorgen om toenemend racisme, haat en uitsluiting, islamofobie en antisemitisme in Nederland. Afgelopen week werd duidelijk dat antisemitische denkbeelden ongestraft kunnen woekeren binnen Forum voor Fascisme. En vrijdag kozen de leden van deze partij met een overweldigende meerderheid voor het aanblijven van een man die zijn wit superior superioriteitsdenken nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. Dat is helaas geen losstaand incident. Antisemitische complottheorieën over pedofiele netwerken en omvolking... ...banen hun weg van de marge naar de mainstream. Het aantal antisemitische incidenten in Nederland steeg alleen dit jaar met liefst 35 procent. En dat zou alarmbellen moeten doen afgaan. Ondertussen wordt het pand van de Black Archives besmeurd... En een week eerder werden demonstranten van Kick-out Zwarte Piet bedreigd en nog steeds worden onze nikaapdragende zusters de toegang tot openbare voorzieningen ontzegd. Ik maak me diep. Dankjewel. Ik maak me diep zorgen om deze huidige tendens in Nederland. Een die steeds vaker lijkt te sturen naar racisme, islamofobie, homofobie, misogynie, antisemitisme enzovoorts. enzovoorts. Het probleem is dit. Extreem rechts is al lang niet meer marginaal in Nederland. Pogingen om fascisme een driedelig pak aan te meten en een fatsoenlijk gezicht op te sminken lijken aan te slaan. En trekken een al maar groeiende en vocale achterban aan. En dat moeten we keihard bevechten. Samen. Wij zijn er dan ook klaar mee. Dat extreemrechts zich voor de bühne voortdurend opwerpt als bondgenoot van de joden. En ons zodoende gebruikt als een stok om onze islamitische zusters en broeders mee te slaan. Hier lenen wij ons niet voor. Dat weigeren. Dat weigeren wij. We laten ons niet voor het karretje spannen van politici die gemarginaliseerde groepen tegen elkaar uitproberen te spelen. En we laten ons ook niet gebruiken als token. In activistische kringen lijken joden soms de ongenode gast die vaak wordt uitgesloten van inclusie en intersectionaliteit. Maar met OIV zijn we ons aan het organiseren binnen de activistische beweging. OIV wil een luidspreker zijn voor de Joodse cultuur en daar hoort ook activisme bij. Wij willen ervoor zorgen dat joden weer zichtbaar zijn binnen de antiracismebeweging en andere activistische groepen. Dank jullie wel. En het verbaast mensen vaak als ik zeg dat ook Joden een minderheidsgroep vormen in Nederland. Die zich onzichtbaar moet maken door zich aan de norm aan te passen. En daarbij, en dit kan ik niet vaak genoeg zeggen: er zijn zwarte Joden, Arabische Joden, Joden van kleur, queer-Joden. Er staat er hier zelfs eentje op het podium. Trans-Joden. We are here. Niet lang nadat de schoolmeester Jan Schenkman in de 19e eeuw de racistische karikatuur Zwarte Piet bedacht, verzon hij ook nog een andere karikatuur. Levit Sadok, die het stereotype van de laffe Joodse chageraar die overal een handeltje in ziet moest belichamen. Deze gedeelde geschiedenis van vernederende karikaturen maakt dat we in mijn ogen van nature solidair zouden moeten zijn als Joden met kick-out Zwarte Piet. Wij zijn bondgenoot in de strijd tegen extreemrechts. Wij staan zij aan zij tegen racisme, islamofobie, homofobie, seksisme, validisme, antisemitisme en alle andere vormen van onderdrukking. Wij zetten ons in voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn zonder haat of uitsluiting. Laten we als activistische beweging elkaars verschillen omarmen en eren. En vooral onze krachten bundelen. Alleen dan kunnen we de strijd tegen extreem rechts winnen. Ik laat me daarbij inspireren door de woorden van Martin Niemöller. First, they came for the socialists. And I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists. And I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews. And I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me. And there was no one left to speak for me. Ik ben dankbaar hier te staan. Met iedereen die hier vandaag is. En ik ben trots op het brede scala aan organisaties en bewegingen wat hier vandaag vertegenwoordigd is. Laten we aan heel Nederland luid en duidelijk laten horen. Extreem rechts is niet welkom. Want wat kunnen we anders doen dan de handen ineens slaan? Wat kunnen we anders doen dan een krachtige vuist maken tegen extreem rechts en fascisme? Laten we overal altijd luid en duidelijk solidair zijn. Want toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Dank jullie wel. Dank wel, Jelle.